FM Brussel presenteert de Brusselse Top 100 op zaterdag 1 november. Geef nu jouw top 3 op fmbrussel.be en win een tablet. De Brusselse Top 100 op zaterdag 1 november van 12 tot 6. Met mezelf op 98.8 en integraal in alle metrostations in Brussel. Met de MIVB, BXFM en FM Brussel.